Nou gaan we hier eens kijken. Oh! Hé, hey, wat is dat dan? Dat je nou Willy? En die mag je sowieso niet rijden. Huh? Maar even. 5407, Waar zit zitten nu momenteel even achter een scooter aanrijdt op een plaats rond waar die officieel niet mag rijden. We gaan hem even staan houden Oh dat is kap. Oeh dat een staanhouding, dat is begrepen. Uit. Even rijden. Ja, rijden. Okay. Ja. Hij gaat wel heel snel. Ja, heeft geen helm hè, dus blauw kenteken. Geef een stop vooraan hoor. Oh, knalt ook door rood heen. Ja. Hou maar staan of ga er anders even voorheen. is Gaat hij doen? Ik heb gevloeid. Plus kentekencontrole? Even zien. Ja, ik ga het even doen. Ik heb even rood licht gesigned hoor. L8H. Ja, nou er staat niks op, is inderdaad een geel kenteken. Oké, ik ga even naar staan. Ja, politie! Hey. Even doorrijden, er is geen optimale plek om hier staan te houden. Even op de parkeerplaats anders. Ja, zoiets ja. Wat gaat hij nou doen? Ah, ik weet het niet. Um, Groot licht eerst wel dat hij gewoon weer stopt. Volgens mij knalt hij er vandoor. Ga maar hier even aan de kant staan. Eisterus, hey, even stoppen. Ja, Wat hey. ja, is er. Hier, kom maar even naar achter, even naar achter rijden. Even daar zo op oké? Okay? Ja, ik draai even op. Ja, parkeervak, dank je. Gewoon even hier. Gaat er naar? Ja, ja, hij knalt er vandoor, hij knalt er vandoor, Karren. Ja, 5 4 6, stap met uh, scooter, uh, kentekenplaat is BL48H, over. Links op, hè? Ja. Ja, links, links. Even kijken. Zie je weer links? Kniezen? Oh ja, daar. Kom maar gast erop. Lijkt op een opgevoerde scooter, dus eh. Uh... Ja. Regelbruik nummer 4. Hoe wil je dat gaan doen? Nou, Even kijken. Ik zal hem niet meteen van de scooter afrijden. Maar ik ben verstandig van. Spreek. Oh. oh shit. Extra eenheid is niet nodig denk ik. we hebben deze Nou nee, die krijgen we wel. Oh. Hey, dit wordt krap. Let op je snelheid hè, we rijden niet op dat een... <laughs> rij. Uh... Ja ik wil hem pakken. Ja. Dat weet ik, maar let wel op je veiligheid. Hier rechts, hier rechts, hè? ja. ja. Dat is vrij, ja voor ons even hebben we een goede auto hebben gepakt. Ja. Zo zeg ik een hand vorm, want dit gaat niet ophouden denk ik. Ik pak een uh, geschikt plekje. En nou, die gaat heel snel hoor. Kan die niet hier veilig hij nee, gaat even snel als wij gaan. Is hij ook op een voet? Ja, uh, ik zeker op oh, Dit wordt heel krap. Ja. ja. Ga je niet rijden. Dan mankassje. Ah. Ja. Ah, als je vrouw nog ook even aan de kant uit. gaat. Oh, sorry. Ik hij is te voet, wel. hij is te voet. Oh. Ik zal wel, ik zal wel, ja. jij de weg, op. Nee, ik zit hier ook helemaal klem. Ik ga uh, met je mee. Politie, stoppen. Stoppen met rennen. Daan blijven! Zijn de brug over gegaan? Ja, ja. Oké. Okay. Ik wil nog steeds een achtervolging hij loopt nu momenteel weer de trap op. Ik ben jullie volledig kwijt, maar ik ga eens gokken uh, waar jullie in zijn. Hij is een spelletje met hem aan het spelen. Ah, oh, ik zie hem, hier komt hij op mij af. Ah. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Staan blijven liggen nu, liggen nu. Op top, joh. Blijven liggen. Staan blijven. Hey. Zo. Ja, is goed joh, Doe rustig, joh. Handen Kijk. omhoog. Blijven liggen. Tegen de muur. Hup, tegen de muur hier. Tegen de garage. Ja, ja, ja. ja goed zo. Ik had de auto. Ja. Goed, je bent niet allemaal verplicht. Je recht op een raadsman. En waarom ging je er vandoor? Gewoon. Gewoon, oké. Okay. Goed. we nog heer, stopteken. Ga je boeien? Ja, prima, joh. Goed. Dus ik heb je voorwerpen bij die je nu bij mag hebben. Scherpe voorwerpen waar ik mijzelf aan kan baseren. Nee. Nee? Je nee? Zeker? Ja. Dan ga ik je even fouilleren. Ja, prima, joh. Oké. Okay. Ja. Hier op portemonnee collega hier zo. Controleer hem maar even hoor. Oké, okay, voor de rest niks. Nee, hey, dat zei ik toch? Ja oké. Okay. Ik wil het toch even voor zeker weten. Ja prima joh. Luister, je gaat met ons mee. Mijn collega zet je even in de auto, ik ga je scooter even veilig wegzetten. Want die staat er ook. Ja, op, mijn uh... scooter. Is jouw scooter? Yeah. Ja. Ja oké. Okay. Hé, hey, zeg steken teken de sleutels er nog in. Ja. Yeah. Oké, okay, goed. Ik zet hem even aan de kant hoor. En hey, wat je naam? Zeg ik niet Nou Even kijken Zullen we hem hier gewoon neerzetten? Ja, lijkt me verstandig. Ja. Laten we wel even een D6-je komen of zo. Ja. Nou, maar even... Hey, even een paar vragen. Um, allereerst, waarom draag je geen helm op zo'n scooter en een geel kenteken? Ten tweede, waarom rij je, of waarom de geel ons stopteken? En ten derde, heb je je scooter opgevoerd? Je bent niet verplicht om op alle drie de, de vragen te antwoorden. Uh, doe als u wilt. Ja, is niet mijn scooter, joh. Niet jouw scooter? Nee. Net, net was het nog jouw scooter? Nee. Jawel, wel zei je toch net? Nee? Jawel? Nee? Nou, net zei je dat het jouw scooter was. Ja, nou, nou niet dus. Ja, van wie weet is die dan? Het? Weet ik niet. Vriend. Van, weet, weet je doen. niet van een vriend? Okay. Ja, van een vriend. gaan nou, we ga ja. uitzoeken of uh, diefstal van een scooter er ook nog bij komt. Ja, nee. Mogen ik gewoon even, even rondje rijden? En jouw vriend weet dat? Ja? Ja? Maar. Ja, ik weet wel. Ja, we kenteken uh, controleren, dan gaan we die straks even bellen. Ja, prima, joh, de ja, doe maar. Collega okay. is al bezig, zie ik. Wat nou. was zijn naam? Uh... Wat was zijn naam? Van de persoon? Va uh, ja. Die we hebben aangehouden of, uh, van de ja, eigenaar van, van, van, van de Scooter. Ja, ik had hier een portemonnee, even kijken. Uh, Rens Jansen hebben we hier ja dit uh, inderdaad deze is niet van hem deze nee, ze, komt van een de vrienden zeiden het toch auto nee, Bakjava. van een gare indische naam maar ja ja ik vind het allereerst een beetje raar dat u op een ander man scooter rijdt uh, is degene ja, van... is het jouw auto dan nee toch nou dan is degene van de is de eigenaar van de scooter daarvan op de hoogte dat u erop rijdt ja ja okay. ja nou, We gaan zo meteen contact opnemen met uh, de heer Wouter. En dan zullen wij zien of dat zo is. Is dat niet zo? We zal ook nog eens aangehouden worden wegens diefstal van onze scooter. Ja, prima joh. Goed, collega, zet hem maar achterin hoor. Ja? Ja. Okay. Nou, ik ga je even naar de auto douwen. En dan zal je verder verhoord worden op het bureau. Ja, prima joh. Niks verbergen. Nou mooi ook even een, hoe heet die, laten komen? Een uh, sleepie? Ja, dat is wel handig misschien. Ja. Ah, Oké, okay. nou ja, ze weten het al. Top. 540C, we hebben degene op de scooter staande gehouden en aangehouden. Uh, scooter staat momenteel op, in, of op Scheveningen stad. Uh, zouden wij een sleepplaats kunnen krijgen om hem weg te slepen? Ja, dat ga ik voor uw regel over. Ja, dank u wel.